even meewerken, ik heb hem op. Ik heb hem op. Even op de neus. Op de neus of zo. wat maakt het uit? Ja. Maar als je geen adem krijgt, weet je wel? Dus ga jij mij nou de bus uitzetten? Hoe dan? Filmen, hè? Ik film wel. Ik film wel. Dit is niet verplicht toch? Ik heb dat ding over mijn mond niet heen. Wel. Hier staat het. Maar dit, het mondkapje is verplicht, hè. Daar. Het mondkapje, hè. Zij liep daar overspannende bus uit. Omdat ik hem over mijn mond heen heb en niet over mijn neus. Meen je dat nou echt? Want hoor je, ga je dood als ik hem zo op heb? Zeg het eens. Zeg het eens. Wat is het probleem? Word je van mijn neus besmettelijk? Word je daarmee besmettelijk ziek? Nee. Als ik jou kus of in jouw gezicht spuug of op jouw nies, dan word je ziek. Ben je gek? Je gaat niet rijden omdat ik mijn mondkapje niet over mijn neus heen heb. Bent... Ik wil gewoon ademhalen. Ik heb astma. Of moet ik papieren laten zien? Het is een gezichtsmasker en een gezichtsmasker. Een gezichtsmasker, precies. Dus het is niet dat het helemaal over je neus heen moet. Protocool... Ik heb hem op, toch? Ja, op het... Vind je zelf niet overdreven? Het protocool... Protocol. Je en je... Waar staat dat dan? Nou, laat het eens zien dan. Waarom staat er niet in de bus? Hier staat het mevrouw. Ja, dat is gewoon, dat staat overal. Het staat ook als je winkel inloopt of hier het station in loopt. Of maar. je hem op hebt. We doe doen hem goed op of je gaat eruit. En hoe ga ik eruit? Nou, haal ik u eruit. Nou, doe dat maar dan. Nou, ja, kom op eruit. Nee, doe dat maar dan. En je mag mij niet aanraken, hè? Nee, nee, nee. Corona, anderhalve meter afstand. Dan je het niet, want ik laat gewoon een de fiets komen en dan nu niet voor mij. Nou, zou de politie echt komen voor ja, de. Ja, ik vul hem het 100 allemaal. Procent ik vul hem het ja, allemaal. Ja, want ik geef u namelijk een aanwijzing om een bus te verlaten nu. Maar, maar ik heb mijn mondkapje op, dus waarom moet ik de bus uit? Omdat u uw mondkap niet, voor de reden vraagt. niet volgens de regels raakt. Niet volgens En Vul jij nou een vent? Vul jij nou een vent? Dus, dus u gaat eruit. Ik ga er niet uit? uit, want ik heb mijn mondkapje op en ik moet weg. Ja? We moeten verkiezen wat u gaat nergens heen, want als u nu hieruit gaat, wat u hieruit gaat, mij maakt het niet uit hoor. Mij ook niet. Het is niet eens verplicht hè? Ik weet niet of dat je dat weet hè. vanaf 1 december is het echt wettelijk verplicht hè? Nou nee, blijf gewoon zo zitten totdat de politie komt. Dat maakt mij niet uit, mevrouw. Ja, blijkbaar wel. Het Jullie doen heel veel moeite voor niks. Ik heb die fucking mondkapje op. Alleen niet over mijn neus. Kijk. Je moet wel afstand houden of niet? Nee. Zeer agressief. Meneer is zeer veel aan het liegen. Dat ziet ook iedereen, hè. Ziet iedereen, hè. Voor een mondkapje die ik op had. Grote kerels. Vorig jaar hoefde je niet eens een mondkapje op. Als ik vorig jaar met een mondkapje de bus in ging, stonden jullie mij uit te lachen. Ja, nou. ja, Vieze flikkers zijn, zijn jullie. vrouw G. U mag alles zeggen mevrouw, geef, ja, geef ik niks om. U bent zo'n vieze zieligeert om iemand met een mondkapje op uit de bus te laten. Weet je waarom? Ik ben uitgestapt. Niet voor politie, maar omdat ik anderen ook ophoud. Ja? Met jullie kutspelletjes. Vraaier. Ja. Dat je. Een vuile vraaier. NSB'er. Misselijke kutkwal. Wat een flikker zijn jullie er Ik ga hier niet staan wachten. Ja, je oh, hier, ja ik blijf hier helemaal Nader. niet. Hier. Ik moet gaan, vuile gekken. Oh, nee. Ik moet naar nou werk, vieze tering. Wat wil je nou doen man, gek? Ik wil ja, hier blijven, die ik heb ik niet bij. Die krijg je niet, die krijg je niet, die krijg niet. Ik zeg, hier blijven. Die heb ik niet bij. Niet bij? Nee, niet bij, vieze flikker. Je blijft hier wel ja? Je blijft hier wel staan je mondkapje niet op mijn, mijn neus zat, hè? Mijn vrouw, je bent met deze aangehouden. Voor wat? Het valt niet te tonen van lekker te maken. Ja, ja, omdat ik die niet bij je heb, flikker. Ja. Wie dit is bij een grote vent. Ja, ja, dat Hè? Ben je een grote vent? Dus ik hou gewoon vast. Ja. ja? Oh, wat een vieze. Flikker ben jij. Ik moet zo dadelijk de teling. Te te moet je zelf eten. Nee, dat moet ik niet ja. zelf, ja. Mag ik kiezen. Mag ik kiezen? Flikker ja. op, man, gek. Laat mij los, man. Idioot. U loopt weg, dus ik laat het los. Oh, wat een stoere vent ben jij.